Een theorie die, die daar tegenwoordig veel, al, uh, veel voor gebruikt wordt, ook in het uh, management, is uh, meer stemmigheid. Dat dus de managers en mensen in bedrijven uh, moeten leren, van zichzelf en van elkaar, dat je meerdere stemmen hebt. Bijvoorbeeld wat we straks zeiden, zo'n super ego stem, dat hebben mensen. Maar dat betekent maar er zijn ook andere stemmen, er zijn ook, bijvoorbeeld de incubatie van dat je denkt ik moet geloof ik even eh, om creatief te zijn moet ik even nu niks doen, ja. dat, eh, dat is iets wat, wat niet, eh, dat, dat soort dingen wordt niet snel geaccepteerd. Dat ja. zaten allemaal managers ja. en toen heb ik, het eerste wat ik heb gedaan is zij hebben de lezingen die ze houden of praatjes aan hun, aan hun personeel of e-mails die ze maken. Ben ik gaan analyseren met hun. Wat zij willen is een goede manager heeft altijd, is altijd hetzelfde. Die heeft, die heeft geen moedswings. Die zegt niet jongens, soms ik weet het ook even niet meer. Die zegt niet, uh, ja eigenlijk... Uh, uh, dit, volgens mij moeten we dit en dit en dit gaan doen. Uh, maar eigenlijk uh, ja, is er ook een stem in mij die zegt... ...volgens mij wil ik alles houden zoals het is. Dat kan je niet maken, dat is niet goed. Dat is geen goed management. Want dan laat je meerdere stemmen tegelijk horen. En volgens mij, en dat zie je ook steeds meer, dat innovatieve bedrijven... Dat de meerstemmigheid op alle niveaus toegestaan wordt. En dus ook de emotie... Uh, hoe wat de dat moed... gebeurt het dan? Wat, wat, wat, als, dat, als je dat toelaat, wat, wat laat je dan toe? Nou, dan laat je toe dat je, dat je bijvoorbeeld één keer per jaar, twee keer per jaar... zie je je directeur misschien niet in een volle zaal, maar wel in een beperkte kring... ontroerd raken door iets. Werkelijk ontroerd raken. Als je dat toelaat, dan denk je, ja, dat is die twee, drie keer per jaar, is die zo geraakt, dat die echt zit te janken. Ja. Dat kan net zo goed zijn van trots op iets wat gelukt is, als op iets verschrikkelijks, als op het persoonlijke leed van de kantinejuffrouw. Maar dat, dat krijg je te zien. Als je dat toelaat, is dat gewoon, is dat een onderdeel van die man. Ja. Als je het niet toelaat... Dan zeg je, wat hebben wij een watje als, uh, ja. als, uh, als directeur. En, en, en zeg je dan eigenlijk, zeg maar, als je dat toelaat, uh, het is een mens en we doen het samen. Is, is, het, is, het, is het meer een... een, een uh... het is, je zegt, het is een onderdeel van die persoon. Ja. En het is een onderdeel van ons. En het is soms creatief ook en heel productief om op die lijn te zitten.